Hallo, ik ben Menno van Malted Menno en ik vind het ontzettend leuk dat je naar een van mijn video's kijkt. Laten we snel beginnen. 100.000. Dat is best wel toont. 100.000. Dat is best wel toont. Toont, 100.000, dat is best wel groot. 100.000, dat is best wel groot. 100.000, 100.000, 100.000, dat is best wel groot. Hallo, ik ben Menno van Malt of Menno. En ik vind het ontzettend leuk dat je naar een van mijn video's kijkt. Laten we snel beginnen. 100.000, dat is best wel groot. 100.000, 100.000, 100.000, dat is best wel groot. Wat ontzettend leuk dat je naar deze video hebt gekeken. En dan zie ik je heel graag snel weer terug bij de volgende video van Malt with Menno.